Nou, we zijn nu in de studio waar we onze boekchats opnemen. En uh, boekchats zijn eigenlijk kleine interviewtjes met de auteurs van managementboeken die wij uh, verkopen. Het voordeel van, van het hebben van de studio vind ik vooral dat het heel herkenbaar is. Dus je hebt visuele herkenbaarheid. Dus als je één keer één uh, boekchat hebt gezien en je ziet er weer één, kun je heel snel zien... ...oh, dat is van dezelfde maker, dat is ook van managementboek. En, uh, en dat, dat ja, het is gewoon echt visuele herkenbaarheid. Uh, ...plus ook een stukje uh, vertrouwdheid naar auteurs toe natuurlijk als ze hier, uh, hier zijn. Uh, en daarmee kunnen we ook in alle rust uh, opnemen. De video is eigenlijk gewoon een van de kanalen. Hè. Dus de video is, is heel belangrijk omdat je daarmee uh, kan laten zien uh, uh, wat je doet. En wij kunnen heel erg laten zien wat we doen via de auteurs, hè, omdat we die boeken verkopen. Maar het is één, één van de manieren. Hè. Dus het is echt, uh, ja, we benaderen gewoon op zoveel mogelijk manieren... Uh, die content en, en uh, onze klanten daarmee. Wat we eigenlijk doen met, met boekchats, vaak komen uh, auteurs naar ons toe van... Goh, hé, hey, ik zie die boekchats, dat wil ik ook wel. Of uitgevers komen naar ons toe, goh, ik heb ook een goede auteur die, uh, die daarbij past. En uh, wat we dan gaan doen, dan gaan we een, uh, een planning maken. We maken één keer in de, in de maand uh, hebben we een opnamedag. En dan plannen we gewoon per auteur een bepaalde tijd in waarin we die uh, boekchat gaan, uh, gaan maken. En dat doen we dus samen met, uh, met, uh, met Nienke. Uh, en zij begeleidt eigenlijk die hele, dat hele proces van het maken van, het, van de video, zorgt ook dat het goed overkomt, dat we goed kunnen, duidelijk kunnen maken waar het, waar het boek over, uh, over gaat. Uh, en in dat opzicht is het ook wel leuk om te vertellen dat we dat ook steeds blijven verbeteren. Dus we begonnen eigenlijk uh, met steeds dezelfde vragen. Dus we begonnen steeds met wie ben je, waar gaat je boek over, waarom moet ik het lezen? En uh, we hebben die vragen nu veranderd. Uh, omdat we kunnen ze nu per boek wisselen en daardoor kun je veel sneller uh, de inhoud induiken. Dus we zijn eigenlijk stel... doen we de vraag van wie ben je, slaan we tegenwoordig over en we gaan meteen hop, de, de inhoud in, zodat we veel duidelijker kunnen maken naar de klant waarom juist dit boek voor hun interessant is. De lengte van de, van de video die houden we eigenlijk best wel kort, uh, meestal zo'n twee minuten, tweeënhalve minuut zodat het heel goed uh, deelbaar uh, blijft. En dat je inderdaad gewoon, uh, een van de belangrijke plekken waar we boek, het uh, boekchat tonen, is op de productpagina op onze website. Uh, en dan is het natuurlijk de bedoeling dat je gewoon kan verifiëren als klant van, Goh, is het inderdaad een interessant boek? Uh, is het inderdaad iets waar ik me bij prettig bij voel, waar ik iets van kan gaan leren? En dan werkt het gewoon het beste als het een korte video is die je gewoon even kan bekijken, die je helpt om te beslissen, dit boek wil ik inderdaad gaan kopen. Het is best wel wisselend. De ene is heel zenuwachtig van tevoren, de andere staat heel zeker en vindt het ontzettend leuk om die video op te nemen. En achteraf zijn eigenlijk alle auteurs heel erg enthousiast en vinden het heel leuk om die content te gaan, gaan delen. Dat is voor ons ook weer heel leuk, omdat wij daarmee weer een nieuw publiek bereiken. Dus als auteurs ook onze content gaan delen, bereiken wij gewoon weer, weer nieuw, nieuw nieuw publiek en nieuwe klanten.